Welkom! We gaan even aan de slag met Sutori. Nou, ik ben ingelogd zoals je ziet. En je komt op deze homepage terecht. Bij jullie is die nog leeg. En hier zie je een aantal dingetjes. Dit zijn de verhalen die je kunt starten. Dit zijn de klas die je kunt aanmaken. Dus je kunt de klas aanmaken. En daar kun je de lessen in zetten. En je kunt leerlingen uitnodigen om ze deze code te geven... En dan kun je eigenlijk leerlingen rechtstreeks in jouw klas uitnodigen. En dan zien ze dus de tutors die geschikt zijn voor die leerlingen. Hier zijn nog een aantal bronnen. Uh, hier staan een aantal leuke voorbeelden, wel in het Engels. Uh, als je hier bijvoorbeeld kijkt, nou, getting to know you. Uh, dat is een leerkracht die heeft dit gemaakt voor zijn leerlingen. En uh, aangezien je hier alles kunt kopiëren, dan kun je deze leerlingen vragen om... Dit te kopiëren, deze story. Een eigen naam eraan te geven. En dan bijvoorbeeld, wat zijn je hobby's? He, voeg ook een foto toe. Uh, wat wil je leren? Uh, waar ben je het meest trots op? Dus zo kun je eigenlijk leerlingen een tutorial laten maken die jij al voor gemaakt hebt. Dus dan hoeven ze het niet helemaal zelf te bedenken, maar dan kun je eigenlijk een aantal vragen stellen. Dus op deze manier zou je heel mooi een tutorial kunnen gebruiken. Nou, hoe maak je dan een story aan? Dat is klik. En dan zeg je oké, okay, ik ga een banner uploaden. Hup. Nou, en dan zeg je save. Dat moet je dan wel eventjes doen. En uh, dan ga je hier beginnen met de titel. Inspireren. Inspireren. En het is eigenlijk een kwestie van elke keer op het plusje drukken. En dan kun je zeggen, ik wil een image toevoegen. En dan klik je op open. En onder die image kun je een titel geven. Leerlijn ICT. En hier zou je kunnen zeggen, ik wil tekst toevoegen. Aan de slag. Nou, wat kun je nog meer? Je kunt de tekst alleen even donker maken en je kunt hem schuin maken oh. en uh, je kunt hem hier weggooien zoals je ziet en nou je gaat gewoon aan de slag uh, met tekst met uh, afbeeldingen en als je klaar bent dan heb je hieronder nog dat je conclusie en de bronnen kunt weergeven en hier kun je zeggen oké okay, ik wil samenwerken aan deze tutorial met mijn leerlingen of met een collega dan even je e-mailadres invullen. En je kunt het delen. Nou, je kunt het delen door hem in de klas te zetten. Dan klik je op jouw klas. En dan kunnen leerlingen jouw tutorial makkelijk vinden. Maar je kunt ook zeggen, ik deel een link. Ja, dus op deze manier kun je heel makkelijk... Hier kun je ook nog een e-mail sturen via Facebook, Twitter. Dus je kunt het eigenlijk ontzettend makkelijk delen. En hier was het de mogelijkheid om hem te verwijderen, maar ook te kopiëren. Dus je kunt alle stories kopiëren en beschikbaar stellen voor je leerlingen. Dus op deze manier kun je eigenlijk heel fijn werken met Sutori. Heel veel succes!